Ik ben vandaag ook nog op het werk geweest, maar ik was vandaag alleen aan het werk en ik had genoeg te doen. Dus ik heb vandaag niet gevlogd op het werk, maar ja, jullie weten hoe het daar aan toe gaat nou. Dit is de plek waar ik altijd Bentley uitlaat. Maar kijk hoe leuk. Hoe mooi. Lekker rustig. En kijk daar, de zonsondergang zie je. Nice hè? Zoals is nog een waterval hier. Kijk één keer deze drek. Oeh. Maar nou trapte ik nou net in? Ik heb vandaag kort en stijl haar. Is het leuk? Mijn andere excentjes liggen in de was. Nee, grapje. Ik moest mijn andere excentjes wassen. Want ik heb morgen een fotoshoot. Dus ik dacht ik doe deze maar even in. En Bradley moet zoals gewoon weer tegen elk sprietje aanplassen. Robby komt me zo ophalen en we gaan zo even de stad in. Want ik moet wat dingetjes halen. Ik loop hier langs, zodat ik niet in de modder trap. Maar wat trap ik dan in? In de fucking pop. Vandaag outfit Sarah, Chivangita, Sarah broek, Isabel Marant. Maar ik wil niet rijden. Waarom? Dat is ik uh, geen zin heb. We back. Ja, we zijn er gewoon. Dankjewel. Nice. Hé, hey, ik heb een andere salade. Deze is niet goed. Nee, je... caprese is met mozzarella. Jij wel met geitenkruid. Is je moet de andere? Uh, nee. wel. Caprese is met. Uh, Basilicum, mozzarella en tomaat. Oh. Ik heb Wat Ik eet altijd de salade met uh, salami en. geitenkaas. En dat zei ook, ook net tegen hem, maar hij zei de caprese. En toen zei ik met mijn domme kop. Ja, maar ik bedoelde de capra. Maar nou durf ik niks te zeggen, dus Robin gaat mij helpen. You got my back, girl. Ja, yeah, always. Maar ja. Brrrr. Ja, finally got my bitch. Nou, nou kan Robin ook eten. Eet smakelijk. Nee, ook niet. Ik moet eigenlijk mijn excuses aanbieden. was mijn fout van de salade. En ook kwam de jongen naar me toe en die zei toen excuses. Mijn excuses. Wij aan jou ja. Ja, zielig. Ik we jou hebben afgelegd. Zoals je kijkt, sorry. Bedankt voor de salade. Dat was mijn fout. Ja, ja. Um. Nou, heeft het gesmaakt? denk het wel hè. En wie heeft het als eerste weer op? Natuurlijk Michelle. Wat heb je gehaald? Ja, eentje. Hebben je wie is te koop? Ze hebben zo'n hier te kopen. Je vindt dat Robin een challenge moet gaan doen met dat Pikachu pakken aan. Robin, gaat ze ernaast aan? Alsjeblieft. Het staat je wel hoor. Ja. Geel is wel echt jouw kleur. Wel leuk hè? Oh ja, voor de mensen. Ik ga nou deze zelfbruine proberen. Ik ben heel benieuwd. We zijn nou even bij mijn moeder op het werk. Dit is uh, de D-squared kleding. Wat ik wel eens aan heb op mijn Instagram. Bijvoorbeeld die. En die. En die heb ik ketje aangehaald. En ze hebben ook Kenzo. Super mooi. Maar ik vind hem weer denk ik te kort voor mij. Deze is ook wel leuk, maar ik hou niet van het logo daar zo veel op. Die is ook wel nice. En deze is ook wel vet. Oh, dat niet ben ik een Biggie. Wat? Kijk dan in de spiegel. Het <laughs> komt er die flatten. Daar kun je toch niks aan doen. Zo erg. Ach, hou het op. Nee, die is blauw. Echt niet? Die is blauw. Die is blauw. Blauw. Die is blauw. Dit is zwaar. Jongens, mensen, dit is blauw. Ja of nee? Dit is fucking blauw. Mag ik je zwart laten zien? Dat is zwart. Ja? Dat is blauw. Nee, want die ga ik halen. Die is niet oh. leuk. Sorry hoor. Je wist het. Hallo. Weet je nou om? Ja, ik ben klaar. Je bent klaar? Ja, ik ben het klaar. aan het vloggen. Jullie komen in een vlog. Zeg iets. De belichting van jou is niet goed. Misschien is jouw hoeft niet goed voor deze lichting. Op Facebook zo'n filmpje gezien. Oh nee, heb je hebt geen Facebook. Nee, geen Facebook. Oh, maar dat zijn van die meisjes, twee van die meisjes. En die doen ook. Ik ken dit wel, kijk. Tot is later. Nou, we zijn dus weer onderweg naar huis. Ik heb er geen zin meer in. Ik wil lekker naar bed. Ik wil douchen. Ja, ik wil Ik ben klaar met, met haar. Ik, ik kop niet meer zien. Ga weg. Klaar met je wel. Vieze, lelijke, zogenaamde make-up-loze hoofd. Terwijl je allemaal alles in hebt en highlighten en alles heb jij. Oh, je bent zonstig. Ik ben echt een vieze Pas op, pas op, ik heb de knippen nog aan. Oh, een Wat een. Michelle is zo naar. Ze doet altijd zo alsof ze heel aardig is, maar ze is zo verschrikkelijk. Wat een. Wauwgeloof. Iemand wil haar vriendin zijn, alleen maar ik ben haar vriendin, want de rest wil niet meer met haar zijn. Kom, Ja? Hier. Ja. Dikke klit. Dikke klit. Sorry. Morgen weer heel vroeg uit. Morgen heb ik dus die fotoshoot voor wat ik zei. En ik moet nog verder met mijn extensions wassen. Ik moet ze nog daarna drogen, stijlen, krullen. Dus dat ga ik nog even allemaal doen. En dan zie ik jullie morgen weer. Nou, hier zijn we dan op een geheime locatie. We gingen net gewoon met een trapje over de muur heen, omdat we hier normaal niet mogen komen. Maar kijk hoe vet dit is. Ik mag nog niks zeggen, maar ik vertel het jullie allemaal in de volgende weekvlog. Wat hier allemaal gaat gebeuren, dus ik hou jullie op de hoogte. Waar is die trap? Ik zweer, ik kom er zo nog een crackje tegen of zo hier. En weet je wat nog het allerfijnste is? Ik heb gewoon een sweater aan, ik heb een zwarte broek aan, ik heb fans aan. Precies in de stijl waar ik van hou. Kijk dan, dit is toch fucking freaky Kijk dan Eigenlijk is het best wel eng Van die oude rokjes. Oh, mooie afbeelding op de muur Hier hebben we ook net geschoten, super vet Check dit Maar ik ben alweer klaar I love me some fans en hoe vond je het gaan? Super tof! Hoe deed ik het? Ja, super goed. Ja? ja nice. Dankjewel voor de openheid hier. Ja, ja jij bedankt. Super in het oosten. Echt hij komt helemaal uit Rotterdam. En ik wist niet eens dat het Duitsland was. Ja. Hij zei, waar zijn we nou? Zijn we zijn in Enschede, maar we zijn gewoon in Gronau. We zijn gewoon ja. in Duitsland. Super tof. Maar oké, okay. dankjewel. Ik ben vanochtend om half zeven opgestaan om mijn haar te doen. En gisteravond heb ik ook een paar extensions gekruld. Maar ik kom even buiten, het is even vochtig en voila! Mijn haar is gewoon bijna stijl. Hoe oh, oh, oh. dan? Maar ik kwam dus net thuis. En ik zag dit in de brievenbus. Oké, okay, ik jij me dood aan mijn pet, dus ik doe het even zo. Maar dit is dus de verpakking waar ik in kwam. En dit zijn dus de wimpers van Annitude. Oeh, ze heeft er echt vet veel opgestuurd. Hoe leuk het eruit komt. Dit zijn dus de lijstjes wat ik heb gekregen van haar: vier stuks maar liefst. De sultry lijstjes. En damn, girl. Damn, Jesus. Kijk hoe mooi deze zijn. Wauw. En yet again: zo so fluffy. En deze verpakking is ook echt super leuk. Nog een keer alle lijstjes. Deze kan je aanschaffen bij anytute.com. Ik gebruik eigenlijk wimpers altijd gewoon een maand lang. Want je moet gewoon heel voorzichtig ermee omgaan. Heel voorzichtig de afhalen en heel voorzichtig de lijm ervan aftrekken. En een envelopje met twee visitekaartjes en een instructieboekje. Nou, een instructiekaartje. Met hoe je het moet aanbrengen. Met welke producten. Nog extra tips. Dat is altijd makkelijk. En een persoonlijk berichtje van Anne. Ik heb afgesproken met twee vriendinnen van vroeger. Maar ik zweer het je, ik werd echt om 7 uur precies wakker. Want ik ben gewoon in slaap gevallen. Ik was Temptation Island aan het kijken. En via Facetime was ik aan het praten met mijn vriendin. En zij belde mij gewoon, omdat ik in slaap was gevallen hele tijd tijdens de Facetime. En zij belde mij van, Shelley, je moet nu wakker worden. Je moet naar het etentje. En ik was helemaal in de war. Ik was zo van, wat fuck? Waar ben ik? Wat doe ik? Serieus zit me gewoon. Wacht, ik moet het doen. Lekker uit eten. Lekker bij Kami Sushi. Best maar. Nee, maar serieus, ik had dit ook besteld. Wacht. Lekker, zwart ijs. We hebben gewoon zes bolletjes ijs besteld. Elke week te laat. Kijk mijn oude winkeltje. Daar hebben we zomer. kom je ons brengen? Ja, lekker. Uh... Met complimenten van Deli Frans? Jazeker, met complimenten wow. van Deli Frans. Wauw. Hetzelfde even. Dankjewel buurman, super. Maar ik ben uh, op dieet, hè? Eeuwig op dieet. Hey, zalm, want wij volgen je ook allemaal, hè? Ja? ja. Kijk hoe bekend Je ja. weet dat ik ja. van Zalm haal. Dankjewel. Dankjewel. wel. Maar voor ma, is het nou voor ons of voor haar? Euh... Wat denk jij zelf? Je krijgt geen <j clubs> ja, hapje hoor, is van, ja van mij. Zoma, je weet dat dit speciaal oh. voor mij was, hè? Eh, oh. euh, ja. Waarom ontbreekt hier één uh, stokbroodje? Ah. ah, ah, ah. Dankjewel, buurman. Ik liet gewoon mijn cardboarden vallen op een nieuwe broek. Dus je had zomaar soms maar moeten zien. Kijk! Dat is gewoon sneaky! Hij nee, heb ik net gewoon. Ik moet echt uh, van de hier, hè. dit kan niet. Kijk hoe vies. Nou nog wachten op mijn moeder. maar blijft ze? Robin is in een andere stad. Ik weet niet waar ze naartoe is. Maar er kwam er gewoon een meisje naar haar toe. Oh my god, die vlog is zo leuk waar je in zit. <laughs> Vet leuk. Kijk, Jamesje. James. James. Jamesje. Hey James. Kom maar! Kom de Oh. Oh. Even Kijken wat het is. Deze heb ik doorgegeven dat ik deze wou. Kijk deze trui, hoe vet. Dit is zo'n lace bralette, zo'n body. Het is geen lingerie, dames en heren, maar het is gewoon een topje. Deze schijnt hopelijk niet door. Nee. Dat is zo'n bralette in een body. Even kijken, hier schijnt hij door. Ik was dus laatst live op, uh, op Instagram. En toen liet ik uh, mijn favoriete lippenstift zien. En dat is die van Too Faced. En toen was er een hele lieve volger. Karel van Royen. En die zei: Ik heb nog eentje. Ik heb er nog eentje thuis liggen. Eigenlijk had ze er nog drie liggen. Dus toen zei ze van. Ik stuur er wel eentje op. Mijn favorite melted. Oh. Oh, dat vind ik zo lief. En weet je dat hij echt prijzig is? Hij is wel 25 euro of 21 euro of zo. Yes, en het is weer zo laat. Ik ben eigenlijk kwart Indonesisch, maar heel veel mensen vragen altijd aan mij wat voor afkomst mensen En dan is het zo irritant om elke keer uit te leggen van ik ben kwart Indonesisch en drie kwart Nederland. En dan vraagt iedereen altijd waarom. En dan moet ik het helemaal uitleggen waarom. Dus daarom zeg ik altijd ik ben half Indonesisch. Wanneer je nog 10 minuten hebt om naar de supermarkt te gaan... Geen om niks. Snel, snel, snel, snel, snel. Heb ik wel eens mijn een idee bij man? Yes, I made it! Ik ben gewoon echt letterlijk de laatste persoon gewoon bij deze hele Albert Heijn. Ik ben er gewoon uitgekikt. Ik ga nou lekker naar huis. Ik ga lekker niks doen. Ik ben zo druk geweest dat ik vanavond gewoon lekker niks ga doen op zaterdagavond. Dus ik zie jullie morgen. Het is nu alweer zondag. Ik ga de hele dag niks doen. Ik ga de hele dag editen. Ik heb vandaag weer nieuwe wimpers gekregen. Nog een keertje van Whiplash. En ik ben echt heel benieuwd naar deze lesjes. En dit is dan de Snob Lash. Ze hebben niet zo'n mooie verpakking als Anytooth, Maar ze zijn wel echt heel erg mooi. En dit is de Fluff Lash. Lijkt me ook super mooi. Deze lijken heel erg veel op de 251 van Ardell. Oh, die hebben ook een beetje soort van twee laagjes en deze ook. Dan heb ik als laatste nog de Whisper Lash. Dat ik deze het allermooist ga vinden. En dat is de Snob Lash. En dit is dan een wat natuurlijker stijl. Vond je deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En wie weet zie ik jou dan de volgende keer bij de volgende vlog.